Hallo en welkom bij Paul Smodelt Wijnstaf. Vandaag een Merkelin motorpost, maar dan de Hamo ofwel de gelijkstroomversie. Deze motorpost uh, is dus geschikt voor uh, twee rail, geen derde rail pick-up. De wielen zijn uh, dus ook uh, geïsoleerd. Uh, maar de motor die erin zit, is nog wel een Merklin motor. Dat betekent dat het uh, niet mogelijk is hier zomaar een decoder op aan te sluiten. Uh, wat ik van plan ben met deze, is uh, de motor voorzien van een permanente magneet. Uh, er zit nu een, drie, hmm. een driepolige uh, anker in. Daar moet een vijfpolig anker in. De verlichting wil ik aanpassen zodat die beter klopt. De, en er moet een decoder in natuurlijk. Want ik ga ermee rijden. Um, verder probeer ik om iets te doen aan de stroompickup. Ik denk niet dat dat gaat lukken. Omdat alle wielen hier voorzien zijn van uh, anti-sliprubbers. Maar misschien dat ik dat ga doen via een verbinding met uh, de wagon die erachter hangt. Uh, maar dat zal ik denk ik buiten deze... We uh, deze ombouwsessie gaan doen Maar uh, ja, ik ben er uh, heel blij mee Dus uh, laat ik eens uh, beginnen Ik kan niet wachten Om een uh, motorpost open te maken Moeten er drie schroeven los Dit is de eerste Hier zit de tweede En nummer drie zit hier en als ik ze alle drie goed los heb. Ze voelen los. Zo. En dan is hier het onderstel. En hier de, uh, de kap. Hier zit de stroompick-up in voor via de uh, pantografen. En hier zitten de printplaten voor de verlichting. Het onderstel bestaat dus uit de stroompickup, de rode draad hier. En het frame is zo te zien de, de andere, pol, andere kant van de stroompickup. Eens kijken of dat een goed idee is. Uh, bruin en geel gaan naar de voorkant van de verlichting. Bruin en grijs gaan naar de achterkant van de verlichting, als ik het goed heb. En in ieder geval, dat zijn de bekabeling voor de verlichting. Er zit een extra pin hier uh, aan de zijkant, die nu nog niet in gebruik is. Zo te zien, daar wil ik de decoder op aansluiten. Hier zit een vlak waar de pantografen uh, op aansluiten en een schakelaar om te wisselen tussen antegraaf dan wel rails. Uh, ik wil deze printplaat gebruiken om een uh, uh, 6-pin decoder, sorry, 8-pin decoder uh, op te zetten. Dat wil ik doen middels dit harnas. Ik hoop dat ik dat hier uh, aan kan bevestigen op een of andere manier. De schakelaar gaat eruit, net als de mogelijkheid om stroom vanaf de bovenleiding af op te pikken. Uh, deze motor... Moet dus uit elkaar vervangen worden. En dan moet ik even kijken uh, welke van de hier opgesoldeerde onderdelen allemaal nog nodig zijn. Ik vermoed niet allemaal. Uh, en ik ga even controleren hoe het zit met stroom via het frame versus stroom. Uh, via de bekabeling. Uh, ik denk dat de motor volledig geïsoleerd is. Uh, dus dat de stroomtoevoer via het frame niet zo boeiend is. Maar ik wil wel even voor de zekerheid controleren dat de verlichtingen hier niet ook stroom oppikken via het frame. Omdat ik die geïsoleerd wil hebben en met de bekabeling uh, wil aansluiten. En dat doe ik zodat ik uh, verschillende manieren de, de verlichting kan schakelen. De stroompick-up gebeurt inderdaad uh, via het frame, maar de motor is volledig geïsoleerd. Dus... Ik uh, zie daar uh, geen uh, probleem in. Um, om een extra stroomopnemer te plaatsen, zou ik dat op deze twee wielen moeten doen. Misschien heb ik nog wat liggen in een uh, kist. Uh, om dat voor elkaar te krijgen. Uh, aan deze kant moeten uh, alle onderdelen van deze printplaat af. Dus, uh, en alle bekabeling wil ik sowieso opnieuw gaan doen. Dus laat ik daar maar eens mee gaan beginnen. Dit is de printplaat ontdaan van al zijn componenten en al zijn met kabeling. Ik heb alleen de twee weerstanden laten zitten, um, omdat ik ook maar een handleiding volg. En nu ga ik eens kijken hoe ik deze hierop ga krijgen. Zo, de printplaat is klaar, vanuit de bovenkant ziet het er redelijk netjes uit. Deze kant hier zijn voor de aansluitingen voor de verlichting. De blauwe zit in het midden, twee plaatjes. Geel en oranje, sorry, geel en wit zit aan de zijkant. En groen en paars zit aan de andere kant. Dit is de aansluiting voor de rode draad van de stroompickup. De zwarte stroompickup zit in feite hier op deze schroefgaten. En aan de andere kant ziet dat er zo uit. De weerstanden zitten nog op zijn plek um, en er lopen gekleurde kabeltjes naar de diverse contactpunten. Dit zijn de twee contactpunten voor de motor die daar straks op aangesloten wordt. Uh, ik heb een aantal uh, banen doorbroken um, uh, zodat ik wat contactpunten kon herbruiken en ik ga proberen hier een mooi schema van op dit moment in het scherm te krijgen. Met de stroompikop eruit. En het printplaatje weer op zijn plek. Ik heb de het stroompick-up voor de wordt uitgehaald, zodat hij niet hier met dit metalen ding op de plug gaat duwen. Eh, de printplaat zit op zijn plek. De rode kabel zit, als het goed is, hier in de hoek. Als ik het goed onthouden heb, dan zou ik er zo een decoder op moeten kunnen zetten. Deze paarse gaat eigenlijk hier aan gewoon vast. Eh, de motor moet nog gedaan worden. Maar ik ga nu eerst de bekabeling doen naar de verlichting en daarna de printplaten aan. Ik heb de bekabeling naar de voorkant, naar de voorverlichting op zijn plek zitten en eentje naar de achterkant zodat ik zeker weet dat die goed is. Ik ga de uh, led verlichting printplaten aan de voor- en achterkant nu eerst aanpassen. Om daarna de bol te testen, zodat ik zeker weet dat deze verbindingen goed zijn. Anders moet ik ze aan twee kanten opnieuw doen. En liever maar aan één kant. Um, ik ga de aanpassingen doen volgens um, dit schema. Even zoeken waar die was. Hier um, staat wel rood, maar ik heb het er zelf in getekend. Want mijn printer wil geen kleur printen. Deze ga ik doorsnijden. Die ga ik doorverbinden en daarna is dit het aansluitschema. Ik zal ook nog even de weerstanden uh, tevoorschijn moeten halen. Die moeten er ook nog tussen. En... Uh, na die aanpassing kan ik... Uh, eens gaan kijken of mijn bekabeling klopt. Ik heb alvast wat draden gesoldeerd naar de voorkant. Uh, de witte, de blauwe en de groene. Ze zitten hier ook op de decoder, ze komen goed door de plug. En ik ga nu de voorkant uh, printplaat aanpassen. Ongeveer volgens wat hier staat. Ik zal een mooie versie hier ook uh, neer gaan zetten. Het komt erop neer. Hier worden nog een weerstanden gegeven per uh, verbinding. Maar ik heb op de blauwe weerstand zitten. Ik denk dat dat goed gaat. Zo niet, dan pas ik dat later aan. Zet ik nog een weerstand tussen. Een aantal rode verbindingen moeten doorgesneden worden. Een aantal. ...moeten toegevoegd worden. En dan moet ik voor zowel de voor als achterkant doen. Als dat gelukt is... Uh, ...kan ik uh, een proef draaien uh, met een decoder erop kijken of de verlichting goed werkt. En ook of dat ik hier niet iets geks gedaan heb met mijn draden. Dat blauw en moeilijk moet dat leest duidelijk. Maar misschien dat wit en groen nog omgedraaid moeten worden. Daar kom ik dan liever nu achter voordat ik ook de achterkant vast heb gezet. De cabine die de ledstrip op zijn plek houdt, zou ik er vrij makkelijk uit moeten kunnen klikken. Er zit al wat beweging in. Ja. Dat is de cabine. En dat is de Printplaat. Um, ik laat de lichtgeleiders en dergelijke even allemaal zitten in mijn locomotief. Zorg even voor dat dit niet van de trein is. Nee, dit is net van iets anders genomen. Dit rode stickertje mag eraf en mag er straks ook weer terug op. Daarachter zitten de verbindingen tussen alle Ledjes. Ik heb het idee dat hier al iets aan aangepast is, maar waar ik mee ga beginnen is uh, met uh, ab, soldeer, absorbeer uh, spul, alle klonten van uh, soldeer eraf te halen, zodat ik goed kan kijken en ook kan doormeten hoe de verbindingen nu lopen. En dit is nu de schone printplaat. Zo. Alle Bestaande verbindingen zoals ze vanaf de fabriek er zaten zijn nog zichtbaar, zichtbaar. maar alle klonten solderen heb ik er vanaf gehaald. Ik heb hem ook eventjes ontvet. Dan kan ik nu de juiste verbindingen aan gaan brengen. Dit was heel precies solderen. De paar verbindingen die ik door moest snijden heb ik mijn scalpel voor gebruikt. Ik heb zelfs mijn pincet moeten gebruiken om dit voor elkaar te krijgen, maar met doormeten zie ik dat het nu klopt. Dus ik ga hem terugplaatsen en kijken wat het resultaat is. Dit is de normale ik vooruitverlichting En dit is de uh, achteruitverlichting. Uh, alle standen zijn nu afzonderlijk schakelbaar vanaf de decoder. En daarmee kan ik ze dus ook inprogrammeren. Als ik nu hier een wagon achter ga hangen, dan kan ik hem zo regelen dat... Uh, alleen de voorste lichten uh, aan en uit gaan bij het rijden en niet ook de achterste. Uh, dat uh, geeft mij wat meer flexibiliteit. Zo, so, nou met de verlichting op zijn plek kan ik beginnen aan de motor. Um, om een uh, motor aan te sluiten met decoder zul je hem moeten voorzien van een vaste magneet. Ik ga nog een klein stapje verder. Ik vervang ook het anker voor een vijfpolige anker in de hoop dat die wat uh, beter loopt op lage snelheid. Uh, maar in principe is alleen het vervangen van het motor door uh, de magneet een permanente magneet, al voldoende. Ik heb nog meer merk in spullen, Want hier zit dus de motor, uh, anker en magneet en nog wat dingetjes in. Een heel mooi eh, bakje eh, voor onderdelen. Zo. Uh, dit is de nieuwe permanente magneet. Die vervangt deze magneet. Een nieuw motorschild met uh, ontstoringscondensator erop. Dit zal ik even op moeten zoeken. Dit zijn twee nieuwe koolborstels. Dat is niet heel erg, want deze waren wel al een eindje versleten. En dit is het nieuwe, hartstikke schone, mooie anker wat uh, erin gaat. En daarmee hoef ik de motor ook niet schoon te gaan maken, want eigenlijk alles wat vies is, wordt uh, vervangen. Ik uh, zal even moeten kijken wat, wat, welke onderdelen er allemaal voor zijn. Deze weet ik natuurlijk. Er zitten nog twee weerstanden bij. Even kijken waar die moeten. En ook dit. De rest, dat weet ik allemaal. Ik ga hier rechtstreeks de decoder opzetten. Met uh, de grijze en de uh, oranje draad. Even kijken in welke volgorde. Maar dat kan ik uh, makkelijk op dit bordje doen. Uh, de weerstanden ga ik niet gebruiken. Koolborstels natuurlijk wel. En ook deze ga ik niet gebruiken. Omdat ik hier de kabels rechtstreeks opsoldeer. Dus dan hou ik over deze onderdelen. Om de motor te demonteren, zit aan de onderkant. In ieder geval een schroef voor deze constructie en een tweede die hem op zijn plek houdt. En zo, die gaan even opzij. En nu komt de motor er zo uit omdat ik de motor dus al uh, losgesoldeerd had, is het makkelijk om hem even op te pakken en weg te leggen. Deze gaat opzij, zo. Hopelijk staat er geen stroom op, anders gewoon het ook vrij snel. Openmaken is makkelijk. Er zitten twee schroeven op het motorschild. En met die twee schroeven komt het oude anker los. De schroeven heb ik nog wel nodig. Samen met uh, komt de oude motorplaat los. Samen met de motorplaat komt de uh, magneet los. En zoals je ziet, daar zit hier een uh, Draad omheen gebonden, dat betekent dat het een elektromagneet is. En, um, op het moment dat je met wisselstroom werkt, kun je door middel van een winding om een metalen stuk een, een, een magneeteffect krijgen. Wat dus nodig is voor deze hele motor om te werken. Dit is het oude anker. Oh, ik had de... Ja... Als je dus de koolborstels er niet uithaalt, dan schieten ze meteen tegen elkaar door wat veertjes dat hier, die hierin zitten. Dat is niet zo'n ramp, ik ga deze niet hergebruiken. Een nieuwe anker. Eens kijken of het past. Het zou vervelend zijn als het niet zo is. Als gegoten. Oude magneet, Weg nieuwe magneet. Dit wordt lastig. Als alles van metaal is, dan wil zo'n magneet natuurlijk ook overal aan plakken. Oei oei oei. Hij moet precies goed aansluiten, de magneet. Hij moet niet ergens nog een Millimetertje tussen zitten, zoals ik nog wel eens heb ge... Zoals ik net even had, ook met het aansluiten van... Het schild moet ook alles precies aansluiten. En als alles precies aansluit, dan kun je gaan proberen de schroeven er terug in te krijgen. Er zit hier een stukje bijgeleverd wat... Uh, de, die ga ik wel gebruiken, wat de stroom pick-up uh, van de wielen uh, mogelijk maakt. Omdat deze wielen uh, wel geïsoleerd zijn, maar waarschijnlijk, en dat moet ik eventjes doormeten, maar ik denk dat de kant wel degelijk in contact staat met het frame. En uh, door hier dus een klein metalen plaatje op te hebben, zou het zo zijn dat de stroompick-up wat beter wordt. Eerst even kijken of mijn Theorie klopt. Ik zet deze even er gewoon op. Ja, zo. Deze wielen hier staan dus in contact met het hele frame. Het motorschild is wel geïsoleerd, dus in de bak zat een klein metalen stukje dat ik even ga pakken. Zo. Deze schroef erin gaat met het kleine metalen plaatje, dan heb je net een wat betere stroom pick-up. En een tweede pick-up zou ik hier nog kunnen bouwen die uh, aan, aan de andere wielen uh, zit en zijn stroom doorvoert misschien door dit gaatje hier. Dat komt later. Dit is nu de nieuwe Merklin motor. Sorry, Hammel motor. Hij draait vrijelijk. Er moet alleen nog koolboxels in. Ja, alle mensen met Merkel uh, die weten hoe dit uh, werkt. Ik, als Fleisman jongen, heb het even op moeten zoeken. Deze groef die hier zit, daar komt de veer in te zitten. En die veer die uh, zit op de motor en ligt uh, plat op het motorschild. Dus deze. De koolborstel moet erin met de groef, niet haaks op, maar plat op, de op het motor schild, zo, en het kleine veertje moet er dan tegenaan. Hier zit de koolborstel in. Hier loopt het veertje. Dat loopt er zo overheen. Dus de groef van die koolborstel loopt van boven naar beneden op deze motor. Dit veertje drukt er tegenaan. Dit koolborstel drukt tegen het anker aan. Tegen de metalen plaat En zorgt ervoor dat het een heleboel in beweging komt. Hij doet het. Hij doet het. Dus uh, hij rijdt. Uh, mooi, ik ben blij. Ik ga nog uh, even het draadje aansluiten voor de extra pick-up van, van het chassis. En uh, daarna hem dichtmaken en een rondje rijden. En uh, nog eens even goed over nadenken hoe ik een extra stroompick-up op de wielen hier ga doen. Dus we uh, gaan hem zo nog een uh, rondje zien, uh, zien rondrijden. Uh, maar ik uh, wil toch alvast afsluiten. Uh, bedankt voor het kijken. Uh, like, subscribe, deel en dat soort dingen. Dat uh, vind ik leuk. En dan uh, kunnen meer mensen dit kanaal vinden. En ik zie jullie graag een volgende keer.